Hallo, dit is een voorbeeldvideo van de Kaspersky Rescue Disk 10 software. Deze software is bedoeld voor Windows computers die besmet zijn met virussen en malware en waar de gewone virusscanner het laat afweten. Deze software wordt opgestart buiten Windows om. Dus dat betekent je gaat naar de Kaspersky website, je downloadt de Rescue Disk 10, je brandt hem op een CD als bootable disk of opstartschijf of wat ook mogelijk is, is via een USB opstart USB stick maken. Dan vervolgens start je de computer op via de USB of CD. En dan de, een van de eerste schermen die je dan te zien krijgt is deze. Nou, de eerste is natuurlijk gewoon een schermpje van welke taal wil ik dat de besturing opstart. Dat is in het Engels. Dan vervolgens vraagt hij van of ik alles accepteer, dat doe ik uiteraard ook. Dan zeg ik vervolgens, van ik ga het via de Kaspersky Rescue Disk de Graphic Mode. Ik heb graag een leuk beeld. Dan gaat vervolgens de software opstarten. Moet je even geduld hebben uiteraard. Het grote voordeel van Kaspersky Rescue Disk is uiteraard dat deze software buiten Windows wordt opgestart. Het voordeel daarvan is dat... Natuurlijk de virussen of malware zich niet, wat vaak bij Windows gebeurt, in het geheugen kunnen nestelen. En zodoende je ze eigenlijk niet kan verwijderen. In principe wordt Rescue Rescue 10 ook met alle tools, zijn met alle tools, is met alle tools voorzien om de computer eventueel op te knappen. Zo, nou als het, volledig, als het opstarten volledig is, klaar is, dan is dit het beginscherm wat je te zien krijgt. Nou het eerste wat je uiteraard moet doen is naar de My Update Center gaan en daar de update opstarten. Ik zal het nu niet doen omdat het ook weer tijd uh, kost en ik wil de video wat kort houden. Dus ik ga naar de objectscan. Nou hier kan u selecteren wat je wil, gescand wil hebben. Nou in dit geval natuurlijk C erbij. En dan, nou, dan is het gewoon een kwestie van start objectscan. En dan begint de virusscanner van de Rescue Disprin zijn werk te doen. Houd er wel rekening mee dat zeker bij een wat grotere C-schijf dit uren kan duren. Dus geduld is een schone zaak in dit. Als dit bezig is kan je onder. Wel, ...wel bijvoorbeeld de webbrowser opstarten. Dat is Conqueror webbrowser, een zeer bekende webbrowser in de Linux-wereld. En dan vervolgens opent de webbrowser zich op de Kaspersky-website... Uiteraard gewoon ook naar Google gaan om eventueel wat, om de tijd te doden, wat te gaan zitten internetten. Ook geen probleem. Het is gewoon een volledig functionerende webbrowser. Dan kan je vervolgens ook nog een beetje op je schijver gaan kijken of dingen weghalen, repareren of wat dan ook. En zoals je ziet ben ik nu op de Windows schijf C en dan kan je eventueel nog wat files deleten of aanpassen, of wat dan ook. En dat je. Dan heb je ook nog de Kaspersky register editor. ook een mooi stukje software, alleen het, ik zou wel voorzichtigheid betrachten om de doodervoudige reden dat je moet wel precies weten wat je doet anders start je Windows helemaal nooit meer op maar soms moet je om uh, virussen volledig te verwijderen moet je soms ook wat registersleutels weghalen en daar is dit stukje software voor bedoeld dat als dat nodig mocht blijken dan kan je dit hiermee voor elkaar krijgen zoals je ziet duurt het scannen uh, vrij lang ook alles opstarten duurt wat lang. Dat komt omdat een CD of een USB stick uiteraard niet zo snel is. En dan is de register editor is opgestart. Nou, hier kan je dan eventueel je Files nog aanpassen of deleten of wat dan ook maar nogmaals je moet wel precies weten wat je doet nou dan is uh, mijn computer is klaar met scannen laat me dat even zeggen dan uh, vervolgens krijg je dan als je virus hebt waarschuwingen die kun je eventueel dan deleten en dan uh, ik zal dit nu even gewoon stoppen en dan vervolgens Geeft hij dan aan wat je moet doen, ja. en als dat dan allemaal klaar is, en je hebt de virussen of malware eventueel verwijderd, dan kan je weer naar links onder gaan en dan kan je zeggen shutdown, en dan laat je deze software weer stoppen. Zo, dus veel plezier mee. En ik hoop dat je er wat aan gehad hebt.